Het maken van je eigen thumbnail, niet door middel van Photoshop of andere dure programma's maar gewoon heel simpel, door middel van een gratis app op je telefoon. Mijn naam is Rick en ik leg jou uit hoe jij thumbnails maakt. Ik heb een app gedownload, het heet Canva, dat kan je downloaden volgens mij op iOS en op Android. Dus kan je puur Canvas intikken, of Canva heet het. En dan kan je die, dat is Canvas gratis tool voor foto's en grafisch ontwerpen. Dit is het meest uh, simpele, makkelijke programma wat je kan gebruiken. Dan gaan we gewoon openen. We hebben een aantal sjablonen voor je geladen. En dan gaan we een nieuwe maken. Klik op het plusje. En dan openen we een video. 1920-2080. En wat we gaan doen. Dus we gaan even een foto van mijzelf maken. Dat is camera. Die draaien we even om. En doe ik gewoon. Dat is mijn nieuwe thumbnail. Dat doen we zo. Hij is prachtig. Vink. En dan kunnen we ook nog afbeeldingen verder toevoegen als je dat hebt bijvoorbeeld. Filter. Drama. Ja, dat is perfect. En dan kunnen we daarna weer op het plusje klikken. Dan wil bijvoorbeeld tekst toevoegen. Doe we deze bijvoorbeeld. En dan hebben we weer hier. Ik vind het eigenlijk geen goede. Dan even terug. En dan willen we even op plusje klikken. Doe de tekst. Even een, een goede. Zelf tekst toevoegen dan maar. En doen we hier. Hoe gaat deze video he, in ieder geval. Thumbnail. Maken. Nou, dit zie je natuurlijk uh, verder niet zo goed. Dus wat we nog even moeten doen. Is even de kleur aanpassen naar. Rood of zoiets. Ja, het wordt niet de meest mooie. Thumbnail ever. Maak ik hem even bold en nog even wat groter en wat breder en hier een thumbnail maken, Vinkje weer we en wat eigenlijk ook meer naar het midden. En nu hebben we een thumbnail gemaakt. Klik weer rechtsboven op het insluiten en doe je opslaan als afbeelding en we hoeven hem niet te delen. Je ontwerp is opgeslagen. Dan gaan we naar YouTube Studio die heb je ook nodig en dan ga je naar een video. Bijvoorbeeld waar je de thumbnail wil toevoegen. Klik hier rechtsboven op het pennetje. En dan kan je hier op bewerken klikken. En dan zeg je hier wijzigen. En dan zie je hier de meest recente staan. Daar klik je dan op. En dan klik je op upload. Ik ga dat nu niet aanpassen want dan moet ik daarna weer terug iets gaan vinden op mijn telefoon. Of op mijn pc. En dat vind ik niet heel prettig. Dat is in ieder geval hoe je een thumbnail kan maken op je telefoon. Eigenlijk vrij simpel. Je eigen design natuurlijk, dat is waar de meeste tijd in gaat zitten. Denk er goed over na. En wil je meer leren over wat nog meer belangrijk is bij je YouTube kanaal? Klik dan daarboven op het i'tje. En dan zie ik jullie of in ieder geval, komt er nu een aanbevolen video ook. En vergeet niet te abonneren, vergeet geen duimpje omhoog achter te laten. En ik zie jullie de volgende keer weer. Doei doei!